Want, wat ik al zeg, ondernemerschap vraagt ook moed. Het is niet altijd even makkelijk. Maar als je doorzet, kunnen dromen ook echt uitkomen. Dus wil ik graag vragen, applaus voor Astrid Mast. Van haar bedrijf Succes Trek Je Aan. Nou, ik hoef niks meer te zeggen eigenlijk. Dankjewel. Dat doen we goed, Monique. Dankjewel. Ja, Laura, alvast heel erg dank voor deze uitnodiging. Ik ben fan van Laura, al ruim vijf jaar. Het was 2013 en ik was al 15 jaar ondernemer. Ik ben Astrid Mast van Succes Trek Je Aan en ik help vrouwen zich zo te kleden en zo te ondernemen dat geen klant om ze heen kan en impact en omzet verdubbelt. Dus het gaat om jezelf positioneren en je bedrijf. Ik was uh, uurtje factuurtje gewend, 77 euro vroeg ik voor een, uh, een uur. En uh, ja, ik was zeer gefrustreerd geworden na 15 jaar ondernemen. Ik kwam Laura tegen op het podium en ik dacht, zij wordt mijn rolmodel. Zij kan mij leren dat ik anders ga leren ondernemen. Ik wist niet hoe ik dat zou moeten doen, maar ik had er zoveel vertrouwen in. Ik hoorde over programma's, over VIP-dagen en ik dacht, dit is wat er moet gebeuren. Dus ik ben ruim gaan investeren. vond dat dood en doodeng, want ja, als je 77 euro per uur vraagt, dan is een investering van 10.000 15 15.000 euro, ja, daar moet je toch een aantal keer voor omdraaien in je bed en denken van, wat zal ik nu? Moet ik dit wel doen? Maar ik voelde, ik dacht, zij gaat mij helpen. Dus ik ben de uitdaging aangegaan en het is één groot leerproces in persoonlijke ontwikkeling geweest. Het zit vooral op eigen waarden. Nou, die waren laag voor mij. Ik voelde het ook eigenlijk amper. En ik dacht, ja, hoe kan ik nou duizend euro voor een drie maanden programma gaan vragen? Maar ik ging het aan, want ik zag de mogelijkheden. Ik zag dat ik met al mijn diensten alles eigenlijk tot één programma kon laten maken. En dat ik dan zelf voldoening zou krijgen uit het werk waarvoor ik geboren ben. Dat heb ik gedaan. Eerste groep, vier dames, vier ondernemers, alle vier 997 euro geïnvesteerd. Doodeng om te vragen, maar ze kwamen. En op de eerste live dag, ik had drie live dagen in die drie maanden, zag ik dat de vrouwen na een paar uur al rechterop gingen lopen. Ze gingen stralen. Ze vonden zichzelf ineens best wel mooi. En ik dacht, het is te laag, 997 euro. Dus de volgende groep, drie maanden later, 1497. Ik had weer drie, vier dames. En weer na dag één. Ik dacht: dit klopt nog steeds niet. Het mag weer hoger. Uiteindelijk werd mijn drie maanden programma 2997 euro. En mijn VIP-dag 1997 euro. Ik heb gevoeld hoe ik mezelf dus kon voeden. Want je moet je eigen waarde, dat gaat niet in één keer. Maar doordat je het steeds zelf met stapjes opvoert, voelde ik of het klopte. Nou, inmiddels heb ik vorige week mijn eerste jaarprogramma in de Lead verkocht voor 15.000 euro. En nou, dat had ik nooit bedacht vijf jaar geleden dat me dat zou lukken. He, dat ik na twee jaar al over de ton omzet ook zat, dat ik dacht, nou, dat kan toch helemaal niet in mijn branche. Want ja, image consultants, he, zo startte ik, die werken allemaal op basis van uurtje, factuurtje. Maar ik dacht, dat gaat, dat ik wil ondernemer zijn. Ik wil heel goed uh, de waarde kunnen leveren, mijn klanten versneld kunnen laten groeien en er ook dik mee verdienen. En dat is gewoon een heel groot thema van heel veel vrouwen, maar ook waarschijnlijk wel van mannen, dat je gewoon mag verdienen, ook in jouw vak, ook in jouw branche. En ik kom heel veel bezwaren tegen, want ook in mijn programma Investeren... heb ik heel veel gesprekken over bezwaren, wegnemen. Heb ik allemaal van Laura geleerd hoe ik dat doe, hoe ik het beste daarin... gewoon op een hele aangename manier de gesprekken kan voeren... zonder te denken, ik zit echt in een verkoopgesprek, want daar hou ik helemaal niet van. Maar het moet gewoon passen bij wie jij bent. Nou, en dat heb ik enorm geleerd van Laura... En ja, zonder Laura, ik heb heel lang gezocht naar een coach, ook toen. Maar er was nooit een klik, het komt dus heel precies ook. Dus het gaat echt ook om, heb je die match, want je werkt een hele tijd met elkaar... Nou, ik ben inmiddels vijf jaar verder. Ik ben business coach geworden bij Laura ook, omdat ik haar methode zo omarm. En ik heb zo gezien dat het werkt. En dat wil ik ook met mijn klanten weer bewerkstelligen. Dat ze ook het resultaat gaan halen wat ze willen. En het leven gaan leiden wat ze willen. En het verlangen wat ze hebben, dat het allemaal uit mag komen. En ja, ik, mijn eigen pad is eigenlijk hetgeen wat ik nu ook weer meeneem naar mijn klanten toe. En dat is denk ik uh, wat ik wil vertellen, Laura. Maar <laughs> super